Dat werken voor de overheid dynamisch is, hoeven we jou niet te vertellen. Nieuwe inzichten, nieuwe eisen, de veranderingen volgen elkaar snel op. Ondanks deze snelheid wordt er van jou verwacht dat je goed op de hoogte bent. Maar waar moet je je in de korte tijd die je hebt nou echt in verdiepen? Omok biedt bestuurders en managers hier dé oplossing voor. In korte video's vertellen deskundigen en andere interessante sprekers over actuele onderwerpen. Wekelijks komen de nieuwe video's online. Je bekijkt de video's gedurende de week op een moment dat het jou uitkomt. En daarnaast kan je je visie en kennis delen met anderen in een interactieve omgeving. Als bonus bieden we speciale live momenten aan waarop jij met de sprekers de discussie aan kunt gaan en al je vragen kunt stellen. Op de hoogte blijven is nog nooit zo makkelijk geweest. Bekijk vandaag nog ons aanbod op omhoek.nl en doe gratis mee.